Maar als het zo druk is in de les, dan moet je ook wel naar buiten. Bijvoorbeeld, oh, ik heb echt hoofdpijn. Ik wil even rust hebben. Je mag mij even naar het rustig plekje? Voor daar een beetje veel te rekenen. Dat je zo met je rekenboek naar de bossen mag. Wij hebben samen één grote tekening gemaakt. Omdat we deze speelplaats op onze school willen. Dit is een leesboom en een klimaat. Dit is een grote klimmer. En dan heb je hier een hangmat. En het reuzenrads hier. Daar kan je ingaan zitten om je boterhammen te eten, want in de Refter vinden wij dat saai. Dan kun je je amuseren. Dan heb je plezier. Hier hebben we ook boerderijdieren. Daar zijn twee konijntjes. En dit is het voedsel, want anders gaan ze dood. Dus we hopen dat we, gaan, dat we winnen. Dat zou wel leuk zijn.